Ja, dit is een site met uh, muziekles.tk of musiclessons.nl. Nou, kijk maar. En hier staat ook van alles over theorie van muziek, maar dan wel inhoudelijk. Hè? Dus niks met populisme te maken, allemaal degelijke muzikale kennis. Hier staat DigiSchool ook al in, in vernoemd. Muziektheorie.net uh, over instrumenten, puzzels, is heel aardig, ook over gehoorschade, maar ook muziek toetsen, luistertoetsen over muziekinstrumenten. Daar moet je niet al te veel van verwachten, maar het is gewoon ook wel leuk om dat te zien als, uh, als motivatie of whatever. Maar hier, printwerkbladen... Eh, eh, nou, trillingen in de muziek. Wat is muziek? Hè? Les 1 van muzieklessen. Dan, waar komt het notenschrift vandaan? Guido van Arezzo. En zo. Intervallen. Het ontstaan van opera. Oud-Gregoriaans. Kerkmuziek. Meerstemmigheid. En zo. Maar ook luistermuziek. De vlucht van de hommel. Heel aardig om dat te zien en te horen. Olifant uit Sesang. Natuurlijk de pianisten staan er ook bij. Er zijn ook dieren. Dans macabre. Bourree. Enzovoort. Kerstliedjes. Zingen en dansen. Ook leuk hè? De combinatie zingen en dansen. Dat is ook wel hè? Nou goed. Um, toetsen. Maar ook speelstukken. Dat heb ik jaren gedaan met keyboards in de klas. Speelstukken, theorie toets. Stukje bij stukje, stapje voor stapje aanleren. Hele nuttige sites. Gieruit.